Ik ben dus op assertiviteitscursus geweest. En ik laat nu echt niet meer over me heen lopen. Ja! Je merkt misschien dat je in het contact met anderen wel eens dingen inslikt om de goede vrede te bewaren. Of misschien juist bang bent dat je over je heen laat lopen en daarom maar alles de keihard uitvlapt. Als het om assertiviteit gaat, dan kennen we drie vormen van communiceren: subassertief, agressief en assertief. Oh, Marcelle, ik had van je reiswafels gegeten, maar ik heb al een nieuwe gehaald. Oh ja, geen probleem. Ik zag het fijn. Subassertief betekent dat je de behoeften van de ander voorop stelt en jezelf in het contact wegcijfert. Ja, wat ik dus niet snap, is dat je weet dat ik niet van gewone reiswafels hou en dat je alsnog het voor elkaar krijgt om die te halen. Je hebt er fucking 15 gegeten, dat proef je toch? Agressief betekent dat je je eigen behoeften voorop stelt en daar maar geen rekening meer houdt met de ander. Wil je assertief communiceren, dan gaat het er dus om dat je rekening houdt met je eigen behoeftes en die van de ander. Je erkent beide in je communicatie en geeft aan wat jij nodig hebt of welke oplossing je voor ogen hebt die voor beide goed is. Alsjeblieft. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.